Uh, hier zie je een formulier wat is gebruikt bij een VMBO-school. Uh, en We hebben leerlingen gevraagd uh, een mening te geven over een project, Project Energizer. Nou, hier zie je dat wij uh, de leerlingen niet hebben laten inloggen en wel hebben gevraagd of ze man en vrouw uh, zijn. Maar het was dus eigenlijk anoniem. Het ging ons niet per persoon, maar gewoon om een algemeen beeld te geven over... Uh, over het project. Nou, het is uh, 71 keer ingevuld en dan kun je hier gaan naar reacties. En uh, Google maakt meteen mooie uh, uh, grafiekjes, zie je: staafgrafiekjes uh, van alle vragen. Dat is eigenlijk ontzettend prachtig. Uh, individueel had je natuurlijk niet zoveel aan, want het is anoniem, dus uh, daar heb je niks aan. En verder kun je nog zeggen: Ik wil het uh, allemaal verzamelen in een C. SV-formulier en dan zie je hier weer dat het anoniem is, man of vrouw, en dan zie je alle antwoorden op de vragen. Dus zo is het eigenlijk heel makkelijk om de gegevens te verzamelen en te bekijken wat de resultaten zijn.